Dankjewel en uh, goedemiddag. Ik ga een beetje rondlopen om het uh, wat levendiger te houden. Uh, dankjewel voor jullie komst, allemaal. En uiteraard ook mijn dank aan meneer de burgemeester om uh, ons dit forum hier te bieden om deze belangrijke uh, dag uh, te starten, voor deze belangrijke week. Ik ga uh, meteen van start. Ik denk vooral leer we het moeten hebben over decriminaliseren en wat daarvan het nut zou kunnen zijn dat we eventjes moeten kijken naar het criminaliseren en dus naar het beleid van vandaag. En als ik dat doe dan vertrek ik altijd van de doelstellingen die ons drugbeleid richting geeft. En dat staat in allerlei beleidsdocumenten. Dat zijn dezelfde doelstellingen als in de meeste andere landen. Waarom Voeren wij een drugsbeleid? En waarom betalen wij als belastingsbetalers geld om een drugsbeleid te bekostigen? Dat is om het aantal gebruikers naar beneden te krijgen. Om minder mensen te hebben die drugs gebruiken. Maar we zien vandaag dat er meer mensen zijn die drugs gebruiken. We doen dat drugsbeleid of we voeren dat drugsbeleid. Omdat de schade die uit dat gebruik zou voortvloeien zo klein mogelijk zou zijn. Op het fysieke niveau en op het psychosociale niveau. En we zien dat die schade eigenlijk alleen maar toeneemt, de dag van vandaag. En we voeren natuurlijk ook een drugsbeleid om zo weinig mogelijk criminaliteit en openbare overlast te zien ontstaan rond dat fenomeen. En in de realiteit zien we juist het tegenovergestelde. Een andere belangrijke doelstelling van ons drugsbeleid is natuurlijk om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving te beschermen. De jongeren en een heleboel andere kwetsbare groepen. Maar ook vandaag de dag slagen we niet erin om die groepen extra te beschermen. En we willen natuurlijk ook niet dat een drugsbeleid samengaat met schendingen van burgerrechten en van fundamentele grondrechten van de burger. En eigenlijk wat we vooral willen is dat we value for money krijgen. We investeren geld in een drugsbeleid en dus willen we resultaten zien. En de balans op dat vlak is ronduit negatief. We zien geen noemenswaardige resultaten op dat vlak. Als we gaan kijken naar de effecten van onze fundamentele keuze om via het strafrecht te werken, via een strafwet. De drugswet van 1921 is een strafwet waarbij alle gedragingen strafbaar worden gesteld. En dat heeft zijn effecten onder meer op het aanbod. Wij investeren en jaar na jaar steeds meer een fortuin in repressie, in een war on drugs, terwijl we nooit verder afgeweest zijn van een drugsvrij wereld. En als er dan repressief wordt opgetreden, dan leidt dat in de feite eigenlijk alleen maar naar geografische verschuivingen van het ene plein naar een paar straten verderop, of van de ene wijk naar de andere wijk, of tot gedaanteveranderingen van het fenomeen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van synthetische cannabis via het internet. En dat heeft alles te maken met een hele vreemde paradox, maar hoe repressiever je optreedt, hoe meer je in de feiten repressie toepast op het terrein, hoe winstgevender en aantrekkelijker het hele fenomeen eigenlijk wordt. Vooral voor twee groepen, dat zijn professionele criminelen aan de ene kant en wat ik zou noemen aan de andere kant de have of de mensen die weinig middelen hebben. En het gevolg van die criminalisering is dat er een hele reeks oncontroleerbare, illegale kanalen ontstaan. Met aanbieders aan de ene kant die over enorme middelen beschikken, altijd meer middelen dan de diensten die ze moeten trakken. En dat je dus in die war on drugs logica eigenlijk een soort van wapenwetloop krijgt tussen twee mogendheden: Aan de ene kant de criminele ondernemers en aan de andere kant politie en justitie die hen proberen te bestrijden. En dat is een steeds escalerende vicieuze cirkel. En een van de problemen, een van de fundamentele problemen, is dat als er zoveel nadruk ligt op de repressieve strategie, dat er dan veel minder middelen gaan, het is daarnet ook al gezegd, veel minder middelen gaan naar strategieën waarvan wetenschappelijk gezien wel bewezen is dat ze werken en resultaten kunnen boeken. Ik denk aan allerlei gezondheidsinteressenen. Het feit dat we met die criminalisering hè, uh, zoveel middelen uh, gebruiken, betekent ook dat we minder middelen hebben om andere vormen van ernstige criminaliteit te bestrijden. En politici mogen in de feiten, hè, of in, in de media, heel, va heel vaak een nultolerantie prediken. Hè, maar als je nultolerantie predikt en tegelijkertijd beperkt bent in de middelen die je maar hebt, dan mondt dat per definitie uit in een grote selectiviteit van bepaalde groepen die opgespoord worden, van bepaalde groepen die aangepakt worden, van bepaalde groepen en feiten die uh, bestraft worden. Dus uh, tolerantie gepaardgaand met een beperkt aantal middelen, leidt eigenlijk tot een heel grote selectiviteit. Je zou denken dat repressie en aanpakken van het drugsfenomeen via repressie zou leiden tot een daling van het aanbod, maar we zien juist dat de drugsproductie gestegen is. Dat de prijzen van de drugs niet gestegen zijn, maar gedaald zijn, als je rekening houdt met de indexatie. En dat het product zuiver geworden is. We zitten trouwens vandaag de dag niet alleen met de klassieke drugs van 30, 40 jaar geleden. Er komen eigenlijk altijd maar nieuwe drugs bij. En de clandestine of illegale productie van die producten leidt tot versneden producten, tot vervuilde producten, waar een ongekende zuiverheid is en soms ook de producten altijd maar sterker worden en dus ook tot grotere gezondheidsrisico's. Er is een gouden wet die zegt, hoe harder je repressie toepast, hoe gevaarlijker de substanties eigenlijk worden. We hebben dat historisch gezien met alcohol. Op het moment dat alcohol verboden werd, werd alcohol eigenlijk een nog gevaarlijker product dan het EC al is. We zien dezelfde evolutie met cannabis. De cannabis, de dag van vandaag, in vergelijking met 30, 40 jaar geleden, is twee tot drie keer sterker geworden met meer THC. Ondertussen is er ook synthetische cannabis bijgekomen. We zien dezelfde evolutie bij cocaïne, van coca-bladeren naar cocaïnepoeder, naar crack. En we zien hetzelfde bij opium en bij de amfetamines. Dus de drugs worden eigenlijk altijd maar gevaarlijker. Het is bijzonder belangrijk om te beseffen dat het beleid dat wij vandaag de dag voeren criminogeen is. Dat wil zeggen, het genereert eigenlijk veel meer criminaliteit. Het genereert niet alleen... Het gebruik van drugs, dat een strafbaar feit wordt, en de handel en de productie in drugs. Maar daarnaast ook een heleboel andere vormen van criminaliteit. Denk aan het systemische geweld dat we de laatste jaren in Antwerpen hebben gezien, tussen concurrerende sectoren. En vandaag nog de poging of het dreigement om de minister van Justitie te ontvoeren. Aantasting van economische sectoren, maar evengoed allerlei vormen van corruptie en witwasserij ...tot en met de ecologische schade die voortvloeit uit het feit dat wij ervoor kiezen om de productie van drugs in de illegaliteit te laten uh, gebeuren. Dat zijn allemaal effecten van criminalisering op het aanbod van drugs en op de markt. Hè. Maar als we nu in het kader van de focus van vandaag kijken naar het effect op gebruik... Hè, ...dan zien we iets helemaal anders, namelijk dat criminalisering van gebruik eigenlijk helemaal geen noemenswaardig effect heeft... ...op het druggebruik, zeker in het geval van heel wat kwetsbare en heel wat experimenterende jongeren. Het is ook niet zo dat het bestraffen en opsluiten van mensen die betrokken zijn bij die illegale markten... ...kleine dealers, straatdealers, noem maar op... ...dat dat een afschrikkend effect heeft op een heleboel andere mensen om dat niet hetzelfde te doen. Het is niet omdat je een dealer oppakt, dat je daarmee een heleboel andere mensen afschrikt om zelf drugs te gaan dealen. En dan zijn er nog een aantal andere effecten van criminalisering op de mensen die drugs gebruiken. En dat blijkt uit heel, uh, heel wat wetenschappelijk onderzoek, namelijk dat een criminaliserende impact eigenlijk de gezondheidsrisico's die met dat gebruik samenhangen eigenlijk nog vergroten. En er is een, een hoger risico op risicovol drugsgebruik, zoals uh, intraveneus gebruik, vroegtijdig over overlijden naar aanleiding van overdoses en actie, acute negatieve reacties aan het gebruik van drugs. En bovendien maakt het feit dat we het gebruik criminaliseren de drempel om hulpverlening of harm reduction initiatieven te bezoeken, ook veel hoger. Criminalisering of de keuze om te criminaliseren het gebruik schrikt mensen die behandeling nodig hebben af om hulp te zoeken. En bovendien draagt die war on drugs bij tot stigmatisering van allerlei individuen en groepen met een disproportionele impact op minderheden en kwetsbare groepen. En bovendien het gebruik van het strafrechtelijk systeem om mensen die gearresteerd zijn voor drugsbezit te dwingen tot hulp of behandeling doet vaak meer kwaad dan goed. Criminaliseren als strategie leidt ook tot een grote toename van het aantal mensen in de gevangenis die drugs gebruiken, in detentie, en dat betekent ook dat veel mensen die louter en alleen voor het gebruik en het bezit van uh, substanties uh, gestraft worden, dat zij soms buitenproportioneel gestraft worden. En criminalisering kan ertoe leiden dat mensen opgezadeld worden met een strafblad hè, wat hen de rest van hun leven zal achtervolgen. Dus we zitten hier met z'n allen om na te denken over hoe moeten we de strijd tegen drugs voeren. En dat is een fundamentele vraag toch vandaag. Is de strategie waar we vandaag voor kiezen, de fundamentele strategie om van criminalisering uit te gaan, eigenlijk geen strategie die de zaken nog veel erger maakt? Het uitgangspunt... Ook voor mensen die niet uh, een fan zijn van het drugsbeleid van de dag van vandaag, is dat drugs en druggebruik en drugsfenomenen in onze samenleving moeten bestreden worden. Maar de vraag is alleen, hoe kun je dat op de meest effectieve manier doen? En het mogen toch duidelijk zijn na 100 jaar, dat een strategie die in zijn fundament uitgaat van een strafwet, hè, en van het criminaliseren van alle gedragingen, dat die eigenlijk tot heel wat collateral, extra damage leidt. En dat is waarom we hier vandaag en op andere momenten en op andere locaties moeten nadenken over decriminaliseren, legaliseren, reguleren. En daarmee, en u ziet, ik probeer heel veel te vertellen op korte tijd, maar en daarmee zijn we gekomen bij uh, de essentie van vandaag. Uh, wat zijn mogelijke alternatieven? En ik vind het heel erg belangrijk om heel eventjes stil te staan bij een correct gebruik van uh, de verschillende termen die vaak gebruikt worden. Ik ga ervan uit dat u verbod, prohibitie, dat u dat kent. Legaliseren is een proces. Dat is gewoon het moment waarop een samenleving beslist. We gaan een aantal gedragingen uit het strafrecht halen en we gaan die anders reguleren. Dat is het proces legaliseren. De uitkomst daarvan, het eindproduct, is een bepaalde vorm van regulering. Dat is de, de concrete set van regels die je dan bedenkt om dat gedrag op een andere manier te reguleren decriminaliseren is nog iets anders. Dat is beslissen om bepaalde gedragingen niet meer te straffen. Ja? Dat betekent nog niet dat je het dus reguleert op een andere manier. Je haalt het gewoon uit het strafrecht. Het verschil tussen die termen is heel erg belangrijk omdat mensen bijvoorbeeld denken dat Nederland cannabis gelegaliseerd heeft. Is niet het geval. In Nederland is cannabis nog altijd illegaal. Men heeft daar alleen de verkoop via koffieshops aan de voordeur en het feit dat iemand zo'n winkel mag binnengaan om vijf gram te kopen, gedecriminaliseerd. Er zijn eigenlijk heel weinig regels op. Het betekent ook dat veel mensen in België vandaag de dag denken, en zeker jonge mensen, cannabis is toch al legaal in België. Dat is het uiteraard niet. Dus het is heel erg belangrijk om goed te begrijpen wat er met die verschillende termen wordt bedoeld. Ik was in de verleiding om vandaag heel veel te vertellen ook over reguleren, maar we gaan dat niet doen, dus ik ga nu heel snel een aantal slides overslaan. Het enige wat ik daarover wil vertellen is dat op een ander moment we het ook eens moeten hebben over reguleren en de verschillende vormen van reguleren. En dan kun je gaan kijken naar een heleboel voorbeelden die iedereen eigenlijk al kent. Want er is het tabaksmodel, er is het alcoholmodel en er is de regulering van allerlei gevaarlijke medische drugs of geneesmiddelen. Daar kunnen we eigenlijk al heel veel lessen uitleggen. Er is ondertussen een hele bibliotheek zich aan het vullen met boeken over de modellen van regulering van cannabis in verschillende andere landen. In verschillende Amerikaanse staten, in Canada, in Uruguay. En daar worden ondertussen in de literatuur ook al een heleboel lessen uitgetrokken om het maar eentje te noemen, de gevaar van commercialisering van cannabis. Er zijn trouwens ook voor België al een aantal scenario's uitgeschreven over hoe cannabis bijvoorbeeld zou kunnen worden gereguleerd. Ik ga er niet op in, maar ik zeg schaamteloos dat er daar vanachter boekjes te koop zijn. Zoals je hier op de slide ziet, dan kun je dan rustig lezen wat die voorstellen zijn. Mijn boodschap is vooral, er zijn al scenario's uitgeschreven over hoe je cannabis zou kunnen reguleren. Maar we moeten het niet alleen over cannabis hebben. Er zijn, ook al, wacht, er zijn ook al een heleboel scenario's te vinden in de wetenschappelijke literatuur, hoe je ook andere illegale drugs kunt regelen hè, en welke modellen we daarvoor zouden kunnen gebruiken. Dus ik geef hier voorbeelden van MDMA, ecstasy en cocaïne. Een eerste belangrijk argument, ik ga proberen, proberen uh, wat korter te zijn uh, uh, met het oog op de tijd. Een eerste belangrijk argument bij decriminalisering is natuurlijk dat je de belasting op het politie- en justitiesysteem gaat verminderen. Zij moeten niet meer bezig zijn met het arresteren en veroordelen van mensen die drugs gebruiken. En dat betekent dus ook een substantiële verlaging van de kosten en van de belasting van het strafrechtelijk systeem. Als je politiemensen minder inzet om gebruikers op te sporen en te verbaliseren, dan creëer je dus automatisch meer capaciteit bij de diensten om andere misdrijven op te sporen. En het resulteert ook, of het kan ook resulteren, in minder gebruikers in de gevangenis. Een heel belangrijk mogelijk effect van decriminaliseren van het bezit of het gebruik van drugs is dat je het stigma wegneemt rond het hele fenomeen van druggebruik. En dat betekent dus ook dat je bij gebruikers de angst wegneemt voor bestraffing, wat een heel belangrijk effect is, en dus ook gebruikers veel sneller en makkelijker kunt aanmoedigen om hulp te zoeken. Dus je gaat een toename zien van het hulpzoekend gedrag. En in een aantal landen, mijn collega's zullen er straks nog wel op ingaan, heeft decriminalisering voor een stuk ook geleid tot een daling van de cijfers in drugmisbruik en inverslag. Het is belangrijk om te beseffen dat de kosten om iemand te behandelen hè, en eventueel te laten revalideren, minder hoog zijn dan de kosten van iemand op te sluiten. Dat mensen die uh, met een verslavingsproblematiek kampen, veel meer kans hebben om te herstellen in een afkickkliniek dan in de gevangenis. Dat mensen die een behandeling vol voltooien makkelijker productieve leden kunnen worden van onze samenleving, dan wanneer ze buiten komen met een veroordeling en uh, uh, uh, een verblijf in de gevangenis en dat in essentie de rebellische, tegenculturele essentie van drugsgebruik verandert, als de samenleving het fenomeen begint te zien als een ziekte of als een gezondheidsprobleem en niet als een vorm van criminaliteit of van misdadigheid. Er zijn heel veel angsten, en waarschijnlijk ook bij de politici, heel veel angsten rond mogelijke effecten van decriminalisering in negatieve zin. Dat decriminalisering zou leiden tot een groter aanbod van drugs, dat het zou leiden tot veel goedkopere drugs, veel dus lagere prijzen, dat het eigenlijk de bevolking of mensen meer zou aanzetten tot het experimenteren met drugs, dat het zou leiden tot meer gebruikbaar verslaving in de samenleving meer onveiligheid en, en dat er dan misschien nog meer mensen zullen roepen, we moeten niet alleen decriminaliseren, maar we moeten ook legaliseren en reguleren En een andere bezonje is natuurlijk, als je gaat decriminaliseren, dan uh, wil je dus dat er meer mensen naar de hulpverlening worden toegeleid, maar wat als de infrastructuur van die hulpverlening daarop niet voorzien is? Dat zijn allemaal angsten. Ik ga op de tegenargumenten niet ingaan, want ik weet dat een aantal van de andere sprekers daar uitgebreid zullen op ingaan. En Veel van die punten kun je ontkrachten met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, her en der in de wereld. Ik probeer dus een beetje samen te vatten. Ik heb eerst de nadelen van criminalisering uit de doeken gedaan. Ik heb dan gewezen op een aantal belangrijke voordelen en mogelijke effecten van decriminalisering. Het belangrijkste is, ik probeer samen te vatten, decriminalisering leidt eigenlijk tot een andere manier van denken en praten over drugs in de samenleving. Uh, we gaan uh, over drugs praten, niet in termen van criminaliteit en misdadigheid. En, uh, uh, we gaan praten over uh, uh, de, de, de werkelijke oorzaken die aan dat gebruik, of aan problematisch gebruik, ten grondslag liggen. Hè. Dus, ten tweede, het bespaart overheden heel wat geld. Hè. Politie en justitie. Uh, het heeft een positieve invloed op het, mensen, uh, op het leven van mensen, en dan vooral mensen in armoede, mensen uit uh, etnische minderheden, mensen die dakloos zijn enzovoort, dus heel veel kwetsbare groepen, gaan we daar op een andere manier uh, mee om. Het vermindert het stigma. Het maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk dat mensen in een noodsituatie geen angst hebben om de hulpdiensten te bellen. Iets wat nu soms gebeurt, dat mensen niet durven de hulpdiensten in een acute noodsituatie te bellen, omdat ze bang zijn in de problemen te komen met de politie. Omdat ze zelf drugs hebben gebruikt of zelf drugs hebben gebruikt. Uh, uh op zakken. Het is decriminaliseren eigenlijk een vorm van harm reduction. Want we proberen eigenlijk de harm, de schade die voortvloeit uit de criminalisering van gebruik, weg te nemen. Ik sprak daar net over collateral damage van criminalisering. Eigenlijk probeer je met het decriminaliseren van gebruik en van bezit een heleboel vormen van schade die voortvloeien uit dat verbod en uit die criminalisering weg te nemen. Ik probeer te besluiten met een aantal heel concrete ingrediënten van wat een beter, humaner, efficiënter, rechtvaardiger drugsbeleid in dit land eigenlijk zou kunnen inhouden. En ik heb daar een aantal standpunten en uitgangspunten van Smart on Drugs in verwerkt. Eerst en vooral, wat belangrijk is en waar wij voor pleiten, is dat er een fundamentele heroriëntering komt van de beleidsprioriteiten. We hebben het er al over gehad, repressie, hulpverlening, preventie, harm reduction. Het merendeel van de middelen en de grootste prioriteit wordt gegeven aan repressie. Wat eigenlijk belangrijk is, is dat we een volledige paradigma shift krijgen en het fenomeen vooral uh, als een probleem van gezondheid gaan bekijken. En dat gezondheid de eerste uh, beleidsprioriteit wordt. Als je die prioriteiten herschikt... Dan moet daar ook uit voortvloeien dat je budgetair andere prioriteiten stelt en andere verhoudingen in de budgetten die in die diverse pijlers worden gepompt. En we moeten vooral ook naar andere criteria om het succes van dit drugsbeleid te meten. Vandaag de dag zijn de criteria vooral zoveel kilo's in beslag genomen, zoveel plantages opgerold, zoveel mensen geverbaliseerd, ook voor bezit en voor gebruik. Dat zijn geen indicatoren van het succes. Van ons drugsbeleid. Het zijn de indicatoren van hoeveel moeite men vandaag de dag doet en hoeveel middelen men vandaag inzet om dat soort van resultaten te bewerkstelligen. Eigenlijk zijn een heleboel indicatoren in zaken gezondheid van gebruikers en van volksgezondheid veel belangrijker criteria om de impact van ons drugsbeleid te meten. Daarom lijkt het ons heel erg belangrijk om mensen die drugs gebruiken niet langer te criminaliseren en dat gedrag in ieder geval met de straf. Het zal ook leiden tot de correctie van de taal en de beeldvorming die wij vandaag de dag vaak gebruiken en die vaak in de media opnieuw en opnieuw herkant worden. Dus een andere manier van spreken en kijken en reflecteren over drugs in onze samenleving. Decriminaliseren is een juridisch een juridische wijziging van het statuut van de gedragen, maar het moet vooral in combinatie zijn met investeringen in preventie, in vroege interventie, schadebeperking en drukbeoefening. Is er repressie nodig? De burgemeester had het er al over. Natuurlijk is er repressie nodig, omdat we ondertussen criminele groeperingen ongelooflijk rijk en machtig hebben zien worden in deze samenleving. Daar moeten we de strijd blijven tegen aangaan. Maar dan moet je die politiële en justitiële middelen ook heel slim, ook heel smart inzetten, hè, om uh, uh, op bepaalde elementen van de drugshandel en de georganiseerde misdaad te kunnen inwerken. We staan vandaag de dag, in deze samenleving, voor een heel belangrijk debat over de toekomst van die drugswet van 1921. Het is sowieso duidelijk dat er aan die drugswet zal moeten gesleuteld worden. Al was het maar om een wettelijke basis te geven aan de gebruiksruimtes die er nu in Luik en in Brussel zijn. Maar dat debat moet ook de aanleiding vormen, moeten we die drugswet van 1921 niet fundamenteeler herdenken? En is het dus niet het moment om te praten over het uit die drugswet halen van de criminalisering van gebruik en van bezit. Eh, dit is geen louter intellectueel of academisch of theoretisch debat. Dit debat is ongelooflijk urgent. We praten over onze en uw zonen en dochters. We praten over de mensen die de dag van vandaag eh, in deze stad en in andere steden het slachtoffer zijn van allerlei praktijken en van uh, de uitwassen. Het is eigenlijk belangrijk dat we die discussie over decriminalisering van bezit en gebruik, dat we die niet overschatten. Zoals ik daarnet al zei, het is slechts een juridische wijziging. Maar het gaat er hem vooral om hoe we in deze samenleving naar drugsgebruik en naar de fundamentele oorzaken van drugsgebruik kijken. En dat we vooral als samenleving nadenken over hoe we de fundamentele wortels van druggebruik en drugmisbruik en verslaving kunnen aanpakken. Drugsbeleid is eigenlijk maar een onderdeel van een sociaal beleid, want daar liggen heel vaak de wortels van drugsproblemen. En tot slot, het zou eigenlijk niet alleen moeten gaan over decriminaliseren, het zou ook moeten gaan over reguleren en over experimenten met reguleren. Dit is mijn laatste slide, en dit is ook eigenlijk de essentie van een belangrijk aantal uitgangspunten van Smart on Drugs. Als u geïnteresseerd bent, dan vindt u daar achteraan ook een memorandum waar dat in meer detail is uitgelegd. Maar waar staat Smart on Drugs eigenlijk voor? We willen meer controle krijgen, meer grip krijgen op het fenomeen dan we vandaag hebben. En wij denken dat je dat moet doen door de beleidsprincipes en dus de prioriteiten en de budgetten fundamenteel te herschikken en te herdenken. Wij denken dat het loutere bezit en gebruik van eender welke illegale drug uit de strafrecht, strafwet moet worden gehaald en En dat we eigenlijk op weg moeten gaan naar strikte regulering, dat betekent legaliseren, maar strikt reguleren van illegale drugs. Bij legale drugs betekent dat in sommige gevallen eigenlijk strikter zijn dan we vandaag zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan alcohol. Bij illegale drugs betekent dat eigenlijk stapsgewijs voorzichtig reguleren van verschillende substanties. He, uh, dat is eigenlijk de beweging die wij voorstaan. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.